Dus is heel veel uh, plezier uh, met, uh, met de nieuwe auto. Die zijn een mooi fysieke kaartje zo van ons, maar ook van de club voor jullie. Dus uh, heel veel uh, rijplezier alvast gewenst. Uh,